Johan, Twitter, welkom. Hm. Uh, laten we eerst even een uh, voorstelrondje doen. Hi, Twitter hier. Ja, ik ben het een en al oor vandaag. Uh, ja, ik ben Johan. Ik ben 42 jaar. Ik, uh, ik werk op een middelbare school. Ik geef uh, geschiedenis. Geschiedenis. Hij <lacht> weet <weten> alles, van. <lacht> ja. Ja. En uh, nou, ik volg de politiek dan uh, vrij nauwgezet. En daar twitter ik uh, dan ook over. <lacht> en uh... <tus> Maar het begint ons een beetje, ja, niet echt uit de hand te lopen. Maar uh, ik neem er veel headspace in. Maar goed, uh, ze hebben we allemaal wat toch? Ja, oh, stop, het is Oké. Okay. Hij doet wat af, hè, Johan? Ja. Oh, sorry. Films kijken, Tanieren, top. Hm? Ja. ja. Volgende. Ja. Collega's, school, die klagen de laatste tijd nogal over mijn Twitter-gedrag. Ze zeggen, en nu quote ik, mijn tirades beginnen een beetje gênant te worden. Ja. Met name wat leerlingen van school ook al die dingen lezen. En soms ben ik een beetje te fel in discussie ja Dat zorgt ervoor dat we soms wat rust moeten. Maar daar is Johan niet zo goed in, hè Johan? nee Maar dat vind ik verder helemaal niet erg, hoor. Vertel je maar, Johan. Ja, ja. ja dat is wel grappig. Ik heb een soort hart liefde verhouding eigenlijk. Dus, uh... Ja, maar als ik soms dingen lees, snap je, uh, op Twitter, dan, dan denk ik van zo. Nou, zo. Je kan gewoon zeggen hè, wat je ervan vindt. Kan gewoon. Ja? Ja, kan gewoon. Ja. Ja. Nou, ik heb verder niet echt per se veel verstand van politiek, maar. Nou, Johan, je weet het anders altijd best goed te worden, toch? Huh? Ja. En Je hebt ook altijd weer mensen die naar je luisteren. Ja, dat is waar. Je hebt 216 followers. 217. 217. 217. Dat is wel wel ja, nice, ja. Ja, ja. Vertel me gewoon wat je denkt, hoor. Ja. Ja. Dat is het gewoon waard om gehoord te worden. Ja, eigenlijk heeft hij wel, uh, wel gelijk wat hij zegt en uh, daar ben ik eigenlijk volledig mee eens. Uh, waarom zou ik mijn mond moeten houden, terwijl iedereen uh, mag zeggen zijn eigen mening mag uiten daar op het medium. Ik heb toch ook gewoon een mening? Dus als ik iets zie, dan ga ik daar een tegenkleur aan geven om het discours een beetje breder te trekken. He? Mensen zeggen maar alles wat ze, willen, wat, wat ze willen zeggen, maar ik heb ook een mening. Ja, en dan ga ik mengen in de discussie. En ik vind dat mensen een beetje hun oogkleppen af moeten doen en gewoon een beetje met z'n allen normaal moeten doen. Ja? En weet je wat ik vind? Ik vind dat het gros van de Nederlanders, he? dan heb ik nu even over de Nederlanders. We leven samen, samen leven, normaal doen! Ja, ja maar wel jou normaal. Ja? <laughs> ja, ik luister. Ik luister. Nou, ik denk dat het goed is als ik het gesprek blijf leiden. Dat... Ja, ja dat ga je al, hè? Dat gaat, meneer al. Ik denk dat het goed is dat ik het gesprek ga leiden. Ja? Ga je nou jouw mening mij naar de strot duwen? Ho, ho, dat gaan we niet doen. Nou, het is niet mijn mening. Ik, nee. ik wil gewoon bespreken wie. Er... Oh, dat is niet mijn mening. Ik wil gewoon bespreken. Dat is niet mijn mening. Ik wil gewoon bespreken. Hou toch op, man. Blablabla. Bla, bla, bla, bla. Ja. Dit is heel goed, Johan. Ja, dit is heel mooi. Hier ontstaat iets, hè? Nu jij weer. Ja? Uh, Johan, ja. ja. Oh, je weet mijn naam. Je was zo net zo mooi aan het verwoorden wat je dwars zit. Je korte lontje, wat ik dus net ook zag, is dat dan wat je bedoelde? Oh, heb ik een kort lontje. Misschien heb jij wel een kort lontje, meneertje. Met je baartje. He? Oh, Johan. Ja. Dit komt net binnen. Het is een regeerakkoord. Nou, he, he. zo, nu al. Ja. Meer geld naar onderwijs, maar bezuiniging op de zorg. Bezuiniging op de zorg, dat is allemaal gestoord geworden. Holy shit. Reageren? Ja, gelijk reageren. Gelijk reageren. Uh, doe jongens, jongens. Kunnen we niet even een stap terug nemen? Niet overal op reageren. Hey, vrijheid van meningsuiting. Dat is een belangrijk recht van de mensen. Even je mond houden, ik ben even in gesprek. Dankjewel. Oké, okay, gelijk reageren. Uh, Riti even een berichtje van, van een maand geleden. Ja. Uh, zeg eventjes, even kijken. Laat mij denken. Hashtag, ik moet even hashtag. Hashtag, krijgt de tyfus. Uh, hashtag, waar is de nuance?